Ik ga niet door elkaar. Ik even afgesloten. Nee. Voor de vijfde niet vijf, No, no, no, Net net... ja ik ga mee. Ladies! Ladies! Ladies! Open board strong. zo'n zo ding aan die hond kijk, dus, kijk die die heeft zo'n zo'n uh, dit is echt fout jongen Het is zo oud. die honden hebben alle honden gewoon zo'n is veel beter niet is echt stoer die ja. honden willen niet bij jou zijn, die honden willen niet bij jou zijn. hij zal weer vrijgelaten zijn What oh, fuck? Oh jee, Romeo Busje, op passen blazen aflazen af toch joh. Ja, dat was perfect ook.